gemeente Ede gaat werkzaamheden uitvoeren met groot materieel en veel verkeer. Veiligheid staat voorop. We werken veilig of we werken niet. Ook jij kan ons helpen om het werk veilig te laten verlopen. Houd de volgende principes in gedachten. 1. Zie je mij? Zie ik jou. 2. Blijf buiten het werkvak. 3. Zie je een gevaarlijke situatie? Meld dit. 4. Houd je aan de verkeersmaatregelen rondom de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering komt het voor dat transportvrachtwagens buiten het werkvak rijden. Om ongelukken te voorkomen, hanteren wij het principe zie je mij, zie ik jou. Een vrachtwagen heeft veel dode hoeken. Als je de bestuurder kan zien, kan hij jou ook zien. Om de werkzaamheden veilig te kunnen passeren, hebben we direct rondom het werkvak verkeersmaatregelen ingezet. Zoals afzettingen, beboarding en soms verkeersregelaars. Blijft dus buiten het werkvak. Ondanks dat wij zo veilig mogelijk proberen te werken, kan er toch een gevaarlijke situatie ontstaan. Dit kun je melden bij een projectmedewerker. Wij zorgen er dan voor dat het probleem wordt opgelost. Rondom de bouw zijn er ook verkeersmaatregelen nodig. Deze maatregelen leiden het doorgaand verkeer om, zodat deze geen drukte veroorzaken rondom het werkvak. Als je je aan deze voorschriften houdt, dan zorgen we samen voor een veilige omgeving voor iedereen.